Hallo mensen, welkom. Ik was eigenlijk vandaag niet van plan te gaan filmen, maar ik heb nu toch weer wat gaafs aan de haak geslagen. Dus ik kan het niet laten. We gaan even samen kijken. Goed, hij is eruit. Er zat wel geteld 8 euro in. Nou ja, geen slechte buit. Ja, dat zijn ze. 6,35 gedronen. Lekker pik. Hé, hey, is kom. Zit aan mijn je moet niet zitten aan mijn Nike. Je moet niet zitten aan mijn Nike. je moet niet zitten aan mijn Nike. Hé, hey, toe, even twee Hé, niet de aan mijn Nike. Hé, je moet niet Ja. Weet je dat die dingen nog duur zijn? Nee. 300 hè? Met slant. Ik heb ik een het gevonden. Ja. Kijk eens. Ja. Die is wel grappig. Kijk, die is een hele visdraai, op kunstenaars. Kijk mensen, ik heb een uh, radiospeler eruit gehaald. CD-speler. Even de volume een beetje omhoog. Mooi ding, hè? De stekker zit er zelf nog aan. Kijk dan, joh. Een uh, spraakrecorder. Gewoon met bandje. Ah, dat, uh, dat is echt uh, een tijd geleden dat ze dat maakten. Panasonic. Hoe gaaf. Ik ben uh, teruggekeerd naar een plek waar ik al eerder ben geweest. En nu uh, loop ik een beetje te scheppen met de waatschep. En moet je eens kijken wat ik eruit haal, zeg. Mooie messing kogels. Ligt echt gewoon diep in het slip, hoor. Nog oh, geinig. Ja ja, moet je zeggen, even kijken. Nog meer. Nog eentje. Hoppa. Lekker zeg. Kijk eens. Zo, het hele mandje zit vol. Bizar. Kijk eens op. Oh, zo dan. Wow. Wow, God, Helemaal vol. Zo. Hé, hey, ook nog. Uh, Nederlands. Hembrug uh, patroon. De rest is allemaal denk ik uh, Duits. Ja, he, er zit ook Nederlands uh, tussen. Kijk eens. Te gek. Zo Hoe dan. Bizar. Dat heb ik heb nog nooit meegemaakt. Hulsje nog. Legels, lege huls. Wow! Zo, die zitten gewoon allemaal aan elkaar gebakken. Kijk dan. Die ga ik even aan de kant brengen. Oké okay, mensen, ik ga hier nog eventjes prikken. Want ik uh, had toen nog geen uh, wetsuit. Had ik alleen een waterpak En dan kon ik niet in het midden komen. Dus ik hoop dat daar nog dingen liggen. Ik denk dat de kans hier zeker wel aanwezig is. Let's go! Kijk wat een mooi pannetje. Kik hè. Dat is nog een oudje hoor. We zijn alweer bij het einde gekomen. Dat ging snel hè? Hoe vonden jullie deze video? Hebben jullie nou met plezier gekeken? En ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan eventjes. Het is helemaal gratis. En ik zou het hartstikke leuk vinden. Zet het belletje erbij aan. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe avonturen. En dan uh, dank ik jullie weer voor het kijken. Tot snel!